Goeiedag hey, allemaal uh, vanuit Groengrond. De vorige vergadering werd aan ons gevraagd om commentaar te geven op de ambitienota. Wel, onze commentaar was eigenlijk dat die ambitienota op vlak van, van de leefkwaliteit weinig ambitieus was. Er werd ons dan gevraagd of we dat zouden kunnen komen vertellen en dat gaan we met plezier doen. We hebben overlopen, wat is de finaliteit van heel dat complex project? Dat is een ambitieus programma van acties waarbij mobiliteit en leefkwaliteit substantieel verbeteren. Dat gaat via een onderzoeksfase, voorkeurbesluit, Vlaamse regering, projectbesluiten, centrum van de Vlaamse regering en dat allemaal in een geïntegreerd ontwerp en een geïntegreerd proces. Om een sterk resultaat te hebben moeten we heel sterk starten. Ik denk dat we dat ook gedaan hebben. met De startbeslissing van de Vlaamse regering was in mijn ogen vrij goed. Nu zitten we in de ambities en zoals je ziet, de twee kolommetjes, die blijven hetzelfde voor uh, leefkwaliteit en voor infrastructuur. Maar voor ons is het heel belangrijk, want het Haventracee is al een aan het maken of kraken. Daar zijn wij van overtuigd. En dus zal die ambitienota op de... Synthese nota, zoals we nu eet, ambitieus en moedig moeten zijn in alle fases en moeten de doelstellingen, de studie en de besluitvorming allemaal heel duidelijk omschreven worden. Dus wat, wat, wat verwacht Urand in verband met de leefkwaliteit? Er bestaan eigenlijk uit twee stukjes. De essentie is wat er uh, binnen het complex project zal gerealiseerd worden. Acties met budget bij. En wij vragen dat, dat er de inspanningen worden in vergelijking tot de infrastructurele uh, vraagstukken. En ook aanvullend willen wij wel dingen zien gebeuren, dus er zullen dingen uitkomen die, die niet binnen het complex project zullen kunnen verwezenlijkt worden. En daarvoor zal moeten gezocht worden naar gebiedscoalities die met eigen middelen daarmee verder werken, zoals het Kruis. Maar we zouden toch ook moeten proberen om de randvoorwaarden te bepalen voor andere processen en infrastructuren. Ik denk daarbij aan het tweede spoor, maar ook de model shift en wetten. We zijn gestart met een onbalans, zoals dat zo mooi uitgedrukt is, met een achterstand in het werk leefkwaliteit. Dat was ergens begrijpelijk, omdat dat infrastructureel vaak daar waren al een aantal duidelijke, uh, was al een duidelijke visie met een voortraject, terwijl eigenlijk uh, het werk leefkwaliteit heel een breed palet was aan thema's, maar niet direct al, al echte aspiraties. Die ambitiefasie moet meer duidelijkheid geven wat, de concrete, wat het concrete ambitieniveau van het complex project zou kunnen zijn. We hebben dan onze ambitienota gehad en we stellen eigenlijk vast dat die ambitienota, die achterstand die leefkwaliteit heeft op infrastructuur, dat die eigenlijk nog verslechterd is. Alleen ik bedoel, de achterstand vergroot is. We zien dat in, in uh, het infrastructureel luik, dat, daar, dat die, die aspiraties gegroeid zijn en dat er, dat er heel uh, concreet in kaart gebracht is en afgelijnd. En wij moeten toch vaststellen dat er niet genoeg moeite gedaan is om de vele input van de ambitiefase te vertalen naar concrete ambities. Wij moeten echt zorgen dat we die in achterstand inhalen voordat er een alternatieve uh, onderzoeksnota wordt neergelegd. Wij verwachten dat daar opties en varianten in staan voor ingrepen in verband met de verhoging van de leefkwaliteit. Dat is echt. Geen dat, dat voor de infrastructuur al gebeurd is en dat moet voor ons en voor de leefbaarheid zeker nog gebeuren. Allemaal in de concreet onderzoeksprogramma gestoken worden. En wij willen dus een aantal suggesties doen voor het evenwicht in die ambities te versterken. En we gaan per deelzone uh, proberen een textuele formulering van mogelijke ambities te doen. Dat een beetje te motiveren. We hebben ook een aantal slides over een mogelijke doorwerkingen van in de onderzoeksfase, maar die gaan we voorlopig overslaan, Die kunnen jullie tussendoor wel eens een keer lezen. En we gaan het dus hebben over vier, vier deelgebieden. Het de eerste is de reservaties ook aandeel in twee. En we gaan beginnen met de insteek behouden, want hier liggen toch wel een aantal gebieden op die, die moeten behouden worden. Hier zie je een, uh, een schets daarvan over, de, over de, de luchtfoto en ik ga misschien ook even het filmpje opzetten nu. We gaan eens dus even kijken, we vertrekken vanuit de bruggen. We komen aan de eco-passage, de nieuwe Hoogmolenbrug. Die in het ka kader van de... Ja. Dat was wel snel. Wij uh, komen we bij Mama Kalinka. Daarachter komt Borregeind, dat ook een eigen belang heeft qua natuur. Achter Borregeind komt de Laan en die geeft dan weer het zicht op Alingsberg dat niet alleen ecologisch, maar ook cultuurhistorisch belangrijk is. We gaan verder via Amerlo, waar een stuk van het grondgebied van de Vlaamse gemeenschap in gebruik is voor bamboe te kweken. En stilaan gaan we dan in de richting van de Breda-baan. Ik kan in het midden de hier op Park en Rijt al zien, links de kliniek. En helemaal van achter zie je de auto's van de a 19 rijden. En dit is eigenlijk het gebied waar een A9-2 zou komen. Ik hoop dat jullie het met mij eens zijn, dat als we dit in de cut en cover aanleggen, dat we heel veel vernieuwen uh, dat we zouden niet kunnen behouden. Dus we hebben die ambities proberen uh, een beetje te verwoorden dat die gemakkelijk kunnen behouden voor, uh, behouden worden achteraf. Dus die waarde van de biotopen die willen wij behouden, zowel ecologisch als, vanwege de, ja, ecologisch als cultuur, historische wel. En uh, we willen die in een goede staat van instandhouding houden of brengen. Je ziet te staan aan de relatie met het onderzoekslein, maar dat gaan we overslaan. Want daar hebben we de tijd niet voor. De reservaties er ook in de omliggende onbebouwde gebieden, die zouden we kunnen actief inzetten in een robuust toekomstgericht waterbeheers. De mensen van de Eethuisbeek die weten wat wateroverlast is en dat zal er met de klimaatopwarming niet op En we willen ook een robuuste, hoogwaardige en samenhangende natuurstructuur. Ik denk dat twee dingen zijn waar we echt zouden moeten zeggen, dit zijn ambities waar we helemaal voor gaan. Dat gaan we ook overslaan. Enkele voorbeelden. We hebben hier Amerlo, Kalixberg en uh, de Eethuisbeek. Dit is grondgebied van de Vlaamse overheid. We zouden daar nu al iets beter mee kunnen doen. Hè? Daarnaast de parking van de macro, ligt op het tracé macro zal eerst daar verdwijnen, dus waarom zouden we proberen om dat stuk te gaan ontharden? En ook voor Merksen bijvoorbeeld zouden er al op een aantal plekken onthardingen kunnen gebeuren en met proper zand kunnen gemaakt worden om nu al van belang te zijn voor de mensen die daar wonen. Dan komen we een beeldje dat is een heel stuk waar we uh, nogal heel fier op zijn vanwege het, uh, het open ruimtezicht. We zouden dat ook willen bewaren en we zouden willen eigenlijk uitgaan van uh, de echte daar, om dat gebied zowel voor de milkseminaat als voor de, de biodiversiteit te behouden. Want zoals je ziet zijn er daar wel wat plannen in de maak. Als we duidelijk zelf gaan denken in functie van leefbaarheid, dan zou het wel eens kunnen zijn dat heel dat gebied wordt opgeofferd aan de logica van drie infrastructuren. Dat ga ik ook overslaan. Uh, dan in Ekere. Schikol ze heeft uh, zelf gezegd dat er bij de hele organisatie van uit de domein dat er daar ruimte zal vrijkomen. Wel, wij stellen voor dat die ruimte herwonnen was aan de kant van Ekeren. En dat we dat invullen met het openleggen van de momenteel ingekokerde waterloop verleegde schijns. Dat we daar natte natuur creëren. Dat we daar een robuuste natuurcorridor creëren. En ook hier kunnen we al met geluidafscherming de mensen een beetje sparen met het Dat zou een voorbeeldje kunnen zijn van hoe we dat kunnen doen. En daardoor de buffer met de bewoonde wereld wat groter te maken. Ik komen we Eker Ekeren Donk, daar zouden we twee ambities waarmaken. Dat is het probleem met de wateroverlast en de Balei van de laatste Beek. We kunnen dat doen aan de hand van twee kaartjes. Het eerste kaartje is het overstromingsgevoelige gebieden. Zoals je ziet heeft Eker wel wat daarover te vertellen. De klimaatopwarming zal dat zeker niet beter maken. En langs de andere kant hebben we dan de vallei van de Laatste Beek, die eigenlijk loopt van aan de rechtse kant het Peersbos en helemaal door tot aan de oude landen. Dan zouden we die, die Laatste Beek veel meer ruimte kunnen geven om die in overlast van waters op te vangen. Dat zou goed kunnen, alleen zijn er dan hier en daar wel moedige beslissingen nodig in het kader van planologische ontharding. Dus hier zijn nog enkele uh, foto's van het gebied. Je ziet ook dat er daar uh, een aantal stukken nog van hele goede ecologische kwaliteit zijn. Uh, er is ook een signaalgebied dat we daarvoor kunnen inzetten. En ook hier kunnen we een robuuste natuurverbinding maken. Op diezelfde plek, wij hebben met, met uh, Studie en uh, Greunland-Hart -on een onderzoek laten uitvoeren naar uh, doodgereden dieren. Daaraan kan je natuurlijk zien welk parcours dat die dieren volgen om van de ene plek naar de andere te gaan. En dan stellen we vast dat het kruispunt a 119 uh, een hotspot is van doodgereden dieren. Wij zouden we toch willen dat als er daar uh, werken aan de hand zijn, dat we proberen van, van die hotspots uh, een eco-knooppunt te maken. De meeste van die, uh, van die verbindingen liggen er al. Uh, het is alleen de aansluiting van de twee autostrades die daar het probleem geeft. Ik denk dat we daar heel veel tijd en moeite moeten insteken om te zorgen dat, dat, uh, dat daar mooie verbindingen komen. Gewoon een beetje verder komen aan de haven. Je zit daar met de A 102. Wij stellen toch voor dat de begrenzing van het havengebied blijft waar ze nu is en dat is alle bijkomende de infrastructuur aan de kant van de haven komen en niet aan de kant van de polder. We zitten daar ook nog met het probleem van de opstalvallei dat een, uh, laten we zeggen, verkeerde belofte is van de overheid in het kader van de havenuitbreiding. Als we de, het vertrouwen van de mensen willen herstellen in de overheid, dan denk ik dat die opstalvallei een very quick win is, want uh, op een op een schuine kant kun je heel moeilijk vertrouwen bouwen. En dan krijgen we een stukje waar de model shift heel belangrijk is. Het is al dikwijls besproken geweest. Er is dus duidelijk een probleem met de leefkwaliteit door het toenemend aantal auto's uh, door, de, door het centrum van Stabroek en Kapellen. Maar we zouden toch willen voorstellen van daar niet te gemakkelijk over te gaan en te zeggen dan offeren we ons polderhond uh, maar op. Ik denk dat we echt heel erg heel moeten nadenken uh, over een uh, mix en oplossingen die dat probleem kan uh, oplossen zonder de NX. We zijn heel blij dat de E313 er intussen ook bij zit. De E3 is een ruimtelijke barrièrewerking, maar vooral ook een geluidsbelasting voor de mensen die daar in de buurt wonen en voor de parken. Wij vinden dat alle mogelijke oplossingen zoals inkapseling of ondergronds brengen, dat die moeten op haalbaarheid onderzocht worden. En we moeten ook zorgen dat de besluitvorming rond de herinrichting van de f 1 en latere aansluiting met een ondergrondse E313 niet hypothekeert, de E313 doet ook niet, niet echt zijn werk. Het resultaat is dat er heel veel uh, slaapverkeer is in de omliggende gemeente. De we om moeten zorgen dat we daar een oplossing voor vinden. En op die manier het onderliggende wegennetwerk om bestaande slaapverkeer op de E313 te houden. En misschien kunnen we daar zelf wel wegen voor ontharden. En dan hebben we nog eentje, de barrièrewerking E313 is voor het ecologisch netwerk al uh, niet, niet gemakkelijk. Er worden daar een aantal dingen gedaan, maar wij zouden extra aandacht willen vragen naar de kruising van de E313-E34, inclusief van kanaal dat dat verder uitgebouwd wordt tot een hoogwaardig en robust knooppunt. Je zit daar al mee een aantal kwalitatieve zaken, maar langs de andere kant... Zijn er toch ook een aantal uh, projecten die, die in de pijplijn zitten, zoals stramverleggingen, park en rijd en, en vervollediging van de knoop en dergelijke, die ervoor zouden kunnen zorgen dat het, hetgeen dat nu al is schade uh, ondervindt en we zouden liever het omgekeerde zien. Goed, dat was het. We zijn zeker niet volledig geweest. We hebben ook niet zo heel veel tijd gehad om het te doen. We willen het dus nog eens overdoen om het dan duidelijker te maken, maar het moet dan misschien toch nog langer geduurd. We zouden toch echt willen vragen dat het een sterke signaal zou komen vanuit het idee leefbaarheid om die, die uh, alternatieve ontwikkelingsnota veel scherper te krijgen. Laat ons een plan opmaken met stevige ambities rond leefkwaliteit. Laat die.. Samen gaan met wat aan infrastructuur gepland wordt en dan kunnen we samen tot een mooi uh, geïntegreerd ontwerp komen. Maar we moeten wel herhalen, de achterstand in concrete ambities van, voor het thema leefkwaliteit moet ingehaald worden of het, of ingehaald zijn op het moment dat de uh, nota in eerste ontwerp voor ligt. Want anders zitten we wel degelijk met een serieus probleem. Dat was het.